Ja, daar stond deze auto. Nou ja, we vonden het alle twee, mijn vrouw en ik, in ieder geval een mooie auto. Navraag gedaan. En uh, je ziet daar, een nieuwe auto. Helemaal super blij mee. Echt. Jij bent ook blij hè? Ja. Kijk, nou, korte, korte krachtig Ja. Dat was het. Okay. Nou, we komen daar later even op terug als, uh, als we even hier... Uh, binnenboord hebben of als we even hier niet op vlak in de buurt zijn uh, dus komt goed ik uh, zie je straks in ieder geval. zo volgens mij ziet daar iemand dansen en springen kijk kijk kijk kijk Doe het voer met Fabienne. Ja, dat gaat niet. even kijken hoor, over. Oh dan. Uh... Oh, no. Zie je niet de deur? <laughs> cool hè? Ja, ik wil dat wel eens even nou zo zien? Hallo Evie. Hallo. Hallo! Hallo! Heb je er zin in? Ja. Hoeveel? Uh, zoveel sterren. Zoveel zo sterren. Of zoals keiveel. Want de sterren zijn kei eigenlijk, hè? Ja. Ja, ontzettbaar. <laughs> uh, ja, ja. Ja. ja, veel. film Je vais Ja, We hebben zo'n stelletje. Niet ja. hey, en... niet? We zijn hey. geen stelletje, we zijn hey. gewoon sussies. Uh, dan ze allemaal uh, dit. Uh, nee? Ik heb gezegd dat ik nooit mee wil doen. Nee, hey. Ja, nooit. Nee, maar papa, jij zegt wel heel erg van, het zijn ook maar paar stelletjes, hè. maar, we zijn helemaal geen stelletje. Nee wel, jij zegt zijn bestelletjes ook hè? Ik wist geen lesbie. Ik ook niet. Ik niet ja. Mama, ja. papa vindt maar gewoon lesbie. oh ho. ho ho ho ho. Merry Christmas. We nou. kijken mensen die lesbie is misschien wel hè? Geen haat tegen lesbische mensen. Nee. Behalve die we niet mogen. Ja. Nee. Behalve die we niet mogen. Ja. Echt waar, hè? Sorry. Ik zet hem eens dus keihard. Ja. Verdomme. Mijn telefoon. Ja, echt. Hé, dat zijn wij later ook onze toekomstauto. <laughs> Wat is het? van, die? kijk op de voorkant. Huh? Wat is dat, het is gewoon zo'n toeterdautootje. Het is nog fiets met zijn muts op. Dat is hij goed, het heeft de winter in z'n horen. Mayonaise. Mayonaise. Vind ik lekker. Dikke vette klodder. <laughs> Je moet ik ook geen dag naar luisteren. <laughs> ik ook. Hoor je in nee. één keer, hoor je keer in één keer gelijk waar we niet mee glijden? Mayonnaise! Nee, nee. Dikke vette kloppen! Nee, heb je de app in de dag over? Hoor je opeens in je slaap? Mayonnaise! <laughs> hoor je in één keer het wakken van het gespoel van Fabienne? <laughs> Mayonnaise! Dikke vette kloppen! Klodder. Vind ik lekker. En, en we hebben gisteren. Hé, daar is hij weer. en gisteren hebben we iets met mayonnaise gegeten. Mayonnaise. Vind ik lekker. Dikke, vette klodder. mijn account is op parkeer parkeer. Oh. Goed, laten we jou ook niet meer aanmelden bij de Voice. Dat was ik sowieso niet verplaatst. Ah, dat is top. Willen die meiden account zoek verwijderd, hè? Echt? Ja. En ze had nog keivel volgers en likes. Ja, joh. Andere kant. Ik had gefietspad. fietspad. Ja, joh. Fiet fietspad. Ja, mijn account is ook van Zijn ze toch op een van de manier? gekomen komen daar geen ben, maar ik ben toch 13, dus ja. Of iemand heeft haar zelf geblokkeerd? Waarschijnlijk waarschijnlijk de ene die waarvan jij kijkt de naam roept <laughs> maar hij was uh, mens of zoiets wie ik het je account is definitief geblokkeerd nee nee, nee, nee nee permanent permanent oh ja dat heb ik ook ja, per ik heb hier permanent oh ja ik zie het jogging spoelt ook nog aan God, non, man Ze hebben die, die, die, die mensen wachten om je denk ik ja ik denk het hij gaat, hij gaat fietsen naar, naar de winter toe. Hun ook daar tegenover. Hai. Die achterste, dat is gewoon met lange kleren aan. Ja, dat is niet goed? Papa loopt ook nou, Ja, die, die hebben wel een kleurtje. <laughs> <Papa>. <laughs> Kijk, nou aan naar de camera. Tu oh. <laughs> tu. Hey, hij is weer ja. Film ze. Oh, ik heb ook gedaan. Oh, hoe heet die dingen nou? Van. de uh, uh, Toet. Toet, toet, toet. Nee, met Romana op de scooter. Zo, daar lijken we hem wel op. Van die tokkies. Oh mama, lach ik altijd zo grappig hè. Nou die mayonaise dan. die is heel erg. Lelijk keer. Oh, ik Nee, die ene. Nee, hier. Jump Square. Fabienne. Fabienne? Fabienne, Zo, dat is alleen maar raar. Nou, maar hier Mamma mia, mayonaise, <laughs> Zie je wel dat ik ben? Fink, lekker! Dikke vette klodder! Hé, hey, politie. politie! Mag ik een handtekening? Kijk! Hey. Oh ja! Oh my god! Zeg eens je eigen naam. Fabienne! Oh, Klinkt raar, hè? Ja. Quichotte? Donkey Down. Donkey Down. <laughs> <laughs> Donkey Enter. Ik zei dat is heel wat. Boejo! Chic. Was hij nou chic? Sik? Ja. Siek, dan mag dan, niet naar <laughs> <laughs> ik niet meer de binnen. Dat is ziek. <laughs> nou, ik zou ik toch niet winnen? Ik doe het altijd en dan ga ik iets leuks en dan word ik precies die dag ziek. Ja, op mijn verjaardag ook. Ja, ik werd ziek op mijn verjaardag. En precies op mijn, mijn vijfde verjaardag of ja, zo, weet ik gewoon, Ik werd precies ziek. En ik kwam daar allemaal heel Zo doen. We zijn... <lacht> Hoe? <lacht> ik kan dat niet. Nee. nee. Met de... Zo stop ik hem. Nou, we zijn uh, gearriveerd bij het eenziger uh, Otterbad. Is hij op slot? Uh, hij is nog niet op slot. Ik zal hem even oh. uh, Andere trap, dames. Daar? We zijn aangekomen bij het eenziger Otterbad in Eindhoven, waar we lekker gaan poedelen. Beetje zwemmen. Wat zeg je nou? Je moet hem denk ik laag houden, want het zijn heel veel mensen, net zoals Tanika ook al zei. Nee, ik ga hem niet laag houden. Ik ga hem gewoon op mij houden of op ons houden. Hij zit toch nog een films Is hij niet? Nou, we gaan kijken hoe we dit gaan beleven. We mogen er niet binnen, we mogen pas om twee uur, tijdsblokken. Corona. Dus we moeten even wachten. Nou, eh, dames en heren, we zijn in het zwembad. Eh, we, zijn, we gaan hier om thee, of het zijn we wel waar om thee. is alleen maar verkeer uit te En dan eh, gaan we lekker baderen. De dames staan hier al, en dus we gaan zo badderen. Ik ga dat natuurlijk niet met deze kamer doen, we gaan met andere kamer in. dus eh, komt goed. We gaan in ieder geval eh, het zwembad doen. Lekker baderen. Toe! Zo, lieve mensen, zijn we dan in het... De tong natuurlijk klei een klein beetje opletten. Dat wat ik doe. Maar uh, kijk eens mensen. Kijk. Zangbadje. Kleibaandje. Lekker weer. Ja. Ideaal. Nou, de dames gaan meteen van de geleibaan. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurt. Ah, het ziet er wel leuk uit. Het ziet er leuk uit. Lekkere lichtwijden. Dat is ook nog. Ze dus kunnen een beetje bruin worden. Ah, het is ook toevallig eh, erg lekker weer, erg goed weer. Om hier te zijn. Kleine baan, één snelle. één met een kronkel erin. Maar ze mogen maar één eh, Ik denk dat ik beter naar de andere kant kan lopen. Hier onderdoor. Dan heb ik waarschijnlijk meer zicht op de baan die ze willen gaan gebruiken. Ja, ben je net te laat? Wil! Net te laat, opnieuw! Opnieuw! Ja, we moeten even opnieuw hè Want uh, ze komen met z'n drieën naar beneden, maar uh, ik was te laat. Ik was te laat. Het gaat hard, jongen, hè? hè eh? Het gaat hard. Ja? Oh, die gaat hard, hè. Maar wel lekker? Ja, zo. goed zo. Ik ging daar, ik ging zo naar boven, ik ging daar zo, oh, ik ik niet! Ik, ik, ik, ik ging als eerst naar beneden, ja, daar is ik. Maar ik, stond, ik stond eerst aan de andere kant, maar nu kan ik uh, beter kijken, dus... Uh... Nou, dus gaan we even naar boven toe. Even uh, daar zo. Even wachten dat ze boven zijn natuurlijk, want ja, het duurt eventjes. Maar goed, ik ga daar natuurlijk zelf ook even proberen. Ik heb mijn telefoon meegenomen. Ja, ik kan op wel tegen water, alleen er zit een kleine beschadiging op. Dus ik, ik vertrouw het niet. Dus dat gaan we niet doen. Nou. Ik ga vast naar boven filmen. Ja, wer ist klar? Echt 3, 2, 1, go! Frau Birne! Frau Birne! Wer will denn mit GoPro tun? Schatje! Ah, dat is vres. Ik ging op een duur dat ik zo liggen kan weggaan. Nee, nee, nee. En toen viel ik ze gewoon mijn kont. Ah, ik het op, gewoon zitten. En toen ook gewoon mijn kont. En toen viel ik, ik op mijn kont. Hij doet mijn hele broekje tussen mijn eentje. Hij gaat, gaat nu echt hard. Echt Wij Hij gaat nu van die. Ja, we gaan van die. Ja! Oké. Okay. Ga jij filmen deze keer? ik filmen? Ja, ja. Want ik durf dat niet. Ik ook niet, maar ja. Ik was al een weg en ik was zo bukken, want ik ben bang dat dat ding mijn gezicht gezien. Ja maar nu, ik ben meer, ik ben nu bang voor deze. Maar deze gaat volgens mij niet zo hard. Deze gaat helemaal niet zo hard. Oké, wacht, jij moet gefilmd. Ja, we moeten dit uit. Oh, ja, dat moet zo van deze we dingen. Ja. Waar ja. ja. zijn? buiten leggen. Zelen. Ja? Ja, dan gaan één, Oh nee. Kijk zelen. Vier. Kijk, drie. Twee. Go. Niet, huh? hij komt niet. Uh. Zullen we nee, niet afweer, Of van we nee, welk uit? gaan we af? Niet of gaan we nu even naar binnen? Oh, ja. Mama ging wel op een dakje met haar. Uh, ja. Um... Of, nee. Zullen we, of, zullen we gewoon wat in de water doen? Ja, dat kan ook. Ja, maar op, maar ik weet niet waar Rick is. Binnen. Ja, doe. Zet voor de camera onder de afgebadde eruit. Hoor. Zo. Ik ga zinken binnen, dat is de bedoeling Kom! Binnen er wat Het niet man! Oh maar die druk van die klei man is hart, jongen! Ja en dan vooral dat ik te Laat je me ook gaan, denk ik. Ik ga. Ik op Ja, wat ben jij? Laat je maar alleen achter, of wat? Nee, maar ik dacht wel. Maar in één keer ben je vast aan of dus zo. Ik je dat wel. Oh, dat is raar. Ja, Maar niet gewoon. we gaan nu naar binnen. Dus ja. Oh, daar ligt, uh, jullie. Daar ligt mama. Daar ligt mama. Ik heb ook gewoon mama. Ik heb ook mama. Ja. Oh, ik denk ik zo, dus ja, dan... Oké, mama, wij gaan weer even naar binnen toe. Oké, okay, ja, niet meer. Wij gaan even binnen, even drone en even droog, even, even go we dingen maken onder water. Oh dat is goed. Waar? Wow. Ja? Hier binnen? Ja. En waar hebben jullie eerst wel Daar, bij de tafel? Oh, hebben we daar gelaten? Ja. Zo niet eens kijken, dat is niet jou. We gaan wel naar achter, denk ik. Nee. Ja. Hoe? Ik Kijk. <laughs> Oké, okay, ga e we gaan eerst even de camera leerspoen. We, we mogen alleen niet duiken zijn. Nee, maar we mogen de klap in zijn vinger. Oké. Je kunt het ook hier want hier heb je precies een Nee, maar nee. okay. wow. <laughs> <laughs> nee, uh, ja. Ja, dat kan. Oh, het is lekker warm nou heen. Oh als je nou één keer naar binnen gaat, eet, wat is daar? Buiten koud? Ja, buiten is echt heel koud. Maar als je er eenmaal in een met deze dan is het fijn. ja omdat ik niet kan staan hè? nee niet lopen niet leiden. Help. Help. help hallo Wacht hè ik ga onder water ja ik moet uitkijken onder water met de lenzen ja maar ik moet onder water ik ga onder water is dus moet echt veel naar Als je van de zijkant af doet, mag je alleen maar springen. Je mag niet van de zijkant buiken. Dat deed ik net wel. Ja. En toen? Ja. Nou, dan zijn ze van nee, niet meer doen. Zei, nee, dat is goed. Maar dat zei ik niet, want dat was ik af Ze We zijn wel een beetje strek, want ze nou ik Ik zeg niet van. Wil je dat niet doen of zo, weet je wel? Of Dat mag gewoon niet doen. Ja, maar je moet eens weten hoe vaak dat ze dan moeten waarschuwen. Met hey, Al, ik zou dat niet willen doen. 25 uh, keer per dag, dan uh, wordt het toch een beetje. Hey, even een vraagje. Auw, auw. Oh, er zat een valletje tussen. Oh, hey, mensen. Hé, even vragen. Kunnen we misschien een of andere challenge verzinnen voor jullie? Ja. En daar is. Wie bijvoorbeeld langs onder water kan blijven? Zo. Uh, voor jullie. Pa! Huh? Een challenge. Oh, wat? Wie langs onder water kan blijven? Ja, maar niet hier. Wat is jullie challenge? Wie langs onder water kan blijven? <laughs> nee. Ja. ja, nee. Ik ken jou. Ja, ja. Nee, maar ik ga wel gewoon. Ik ga niet, ik ga niet bal spelen, want ik vervang het gewoon in de kaart. Ja. Ik, blijf, ik, blijf, ik blijf boven, Alleen je moet ja. wel zo doen, dat, uh, dat moet je bij de muur uh, doen. En dan kan ik jullie onder water filmen, nou, maar als je hier gaat doen dan... Uh... Ik ja. wil wel mijn oren boven water houden, anders Ja, dat dan... kan niet. Nee, dat mag ja, Zo. Nee, dat mag Ben je het vergeten? Ja. ja. Ik heb het wel Ik ja, heb maar. het zo. Ik Oké, dan nee hè. Ja, ja als we naar de muur, daar naar de muur. Hallo, hoe gaat je? Ik wil het niet meer doen, ik je niet meer doen Ja, aan bedankt Oké, dan tal ik af. Oeh. Ja. ja, en ik, kan op de, ik hou dat bij de camera een beetje bij op tijd, ja. dus uh, dan, ga ik, dan ga ik zo met tellen. Nou, vijf jaar later, in en aan. Ja, komt ie. 3, 2, 1, go. op een gegeven moment. Ja, maar ik kon nog wel langer, maar ik hoorde jou dat daar al door water Dus ik kon nog langer. Jemig. Oké, dat is echt een meer min. Ja, maar <laughs> ik ben elke keer een wedstrijdje met denk ik en daar en dacht toen dat ik vol spuel mag doen ik op de water blijven. Ja. Je moet echt gewoon heel ontspannen doen. Als je heel, uh, ja, maar heel he? als je heel gespannen onder water gaat, dan hou je die zo lang vol. Als je gewoon heel ontspannen bent. En je adem, of je adem eh, controleert, zeg maar, dan kun je helemaal onder water blijven Wat oh, is er echt een marshmallow? Heb jij... Je... Ja, een marshmallow? Nou, oh, een marshmallow Ja, dat is een marshmallow Oh. Ja. Maar uh, nog iets anders? nog, iets ja, ik nog een keer doen, ja. Nog een keer? Je wil een, een rematch? Ja Oké okay. Nee, wacht, wacht, wacht, wacht. Voor benen, moet je wel klaar zijn hè? dan ja, nou, dan kan ik zo af hè. 3, 2, 1, go! Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Wacht niet thuis, wacht niet thuis. Wacht je, wacht je. Wacht Ja, wacht wacht 3, 2, 1, go! Ik hoor. Eens... Zou ik eens kijken hoe lang ik onder water kan blijven? Lij wil je meedraag filmen als ik onder water ben? Ja, maar ik wil even kijken hoe lang ik water kan blijven. Maar die golven, die kan ik keer mijn ogen naar in. Het ding is alleen dat ik niet onderweg moet. Met de ogen dicht doen. Dus, uh... wil Nee, maar kijk, weet je wat is? Ik laten gaan. Ja, weet je, het is? We gaan ze zo? En dan, want dan kan ik dan staan. Want dan moet ik niet druk. ik moet echt gewoon dingen aan Ja, nee, dat is. Ja. Ja? Want je, jij, jij zit te spullen hè? Ja. Drie, twee. Ik kan straks weer het beeld, dus we hebben dat ook straks. Even... Ja, ja, ja, ja. Hij in het niet Dus ik vind een beetje aan het. Uh... Ja, ik kan maar niet uh, kijken. Ik voel het ook zo, dat jij al ga swipe to unlock. Ja. Ja, dus om de uh, om de beeldscherm Dat uh... oh. <laughs> Dus om de beeldscherm te... het vast dan. Nee, dat dan. Ik ben zo naar Evie toe. Ik kom boven water dat ik geen frikkel ga. Auw, auw, auw. Er is een wilveld tussen. Wanneer Ja, nee, je stond ondiep voor handstand. Dan moet je naar daar, naar het volgende bad, dat kun je aanstand doen. Ja, daarom moet ik beslachten. Dus Ja, het is wel leuk om lekker te zwemmen. Dan uh, lekker weer met de camera. Ik kan staan! Ik kan staan! Hé Fabienne! Fabienne! Oh, ik kan ook staan! Ik kan ook staan! oh, wacht! Oh, wacht! Hallo! Ja, ik probeer probeert zoveel mogelijk naar de muur en zo niet mogelijk uh, het bad in. Ja, dat is wel Ik denk dat ze weer een beetje weg te rijden. Ja, is er zo ja. Ja, ze waren een paar vloggers en dan ga ik hem eigenlijk afkijken. Oké, zo je wel. Zou je danseren, maar uh, mogen we niet uh, gaan uh, filmen? Ja, uh, we zien ze We proberen zoveel mogelijk naar uh, de muur. Maar blijven uh, nog even dat hij er iets van vinden. Tot dus, uh. Foto's. We, we, we wilden. zien. dat is je uit. Ja. Dat plukje hier zo. Dat Zo, nou dit was een middagje. op de bad. Zo, Naar buiten? Ja, dat is afgelopen, dus dat staat weer gesloten. Ja, we terugkomen? Wanneer is het terugkomen? Ja, morgen. Zo, nogmaals, was een uh, dagje Ottenbad uh, En nu zie je Ottenbat. Uh, ja, op zich een uh, leuk zwembad. Maar om daar een hele dag te zijn. Hmm. Met kleine kinderen gaat het nog, want die hebben natuurlijk niet zo heel erg veel behoefte aan glijbanen en dat soort zaken, maar... Met dat grut, moet moeten we iets meer glijbanen hebben. Buitenpad was gelukkig open, het was mooi weer. Ze hebben op zich wel van kunnen genieten van de glijbanen die ze hadden. Ja, er waren maar twee glijbanen. Eén uh, snelle. En een uh, gewoon normale glijbaan. Maar dat was het. Oh. Dus... Uh, op zich uh, voor zo'n evenmiddag uh, is uh, niet verkeerd. Maar uh, om bij dit bad een heel bad, uh, een heel dag te zijn, dat wordt een uh, lastig verhaal. Dus, uh, ik denk, alles bij elkaar geef ik het een 6. Maar dat is meer voor uh, het feit dat wij met uh, zoiets uh, zitten. Met de leeftijd. Deze leeftijd is daar eigenlijk uh, te oud voor. Maar goed, nogmaals. Uh, op zich, hebben uh, we ons, uh, goed ja, kunnen ze maken, er was niks mis mee. Waar hebben we Airpods? Maar, uh, uh, uh, volgens mij in. Die... Ja, die, liggen, die in die heb je gekocht. Volgens mij in die gele tas. Maar het kan ook zijn dat die er wel in die zwarte tas zit. Of uh, die rode tas, die Airpods. Dus uh, jij gaat gewoon rijden, hoor? Ja. Oké. Okay. Oh, dat denk ik ook weer Ik ben mijn Airpods alweer kwijt. Nee, die zitten ergens in de tas. Zit zitten ergens in de tas. Niet in hier mooie. Daar ook in. Ja ik heb ze. Ik heb ze. Oh, wacht, nee, ik zie ze hier. Die had ze daar gedaan. Die had ze in hoor. gedaan. Sorry. Mijn fout. Wacht even. Oh, wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht, wacht. wacht. Zo dames, wat vonden we ervan? Ja, leuk. Leuk, leuk, leuk. Niet voor herhaling denk ik. Nee, dat heb ik met hem ook al een beetje uh, verteld, dat alleen, dit voor alleen. Uh, de leeftijd van, van, van ja, hun... Ja, gaat hij nou wel toch niet, Dat uh, de leeftijd van hun dit bad eigenlijk te saai is. Ik bedoel, dit is voor eventjes is dus het leuk. Buiten is het wel leuk, maar binnen niet. Dus. Precies. Uh, dus als, er, uh, als je buiten gaat zwemmen uh, in dit bad, uh, zoals gezegd met, uh, met twee glijbanen en wat, uh, wat buiten werkt, dan is het leuk. Uh, er is ook een uh, lichtbij en je zo. Als je een balletje meeneemt kun je uh, een beetje gaan, uh, gaan lopen wat ballen. Ja, leuk om uit te proberen. Maar uh, ja, voor, de rest, voor de rest, qua, qua ja, glijbanen en andere dingen voor. Nogmaals Eén, voor, voor dit soort uh, meiden, deze ja, leeftijd zo 20. moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, dus 72. Uh, <lacht> <Nee>, uh, <lacht> nou, is, dat is het hem daar gewoon net niet. Ja. Is het daar gewoon net niet? Dus uh, 27 euro voor de rolblaag. Ja precies. <lacht> ja, we denken dat het nummer is. Oeh, kijk eens. Oeh, oeh gave een... auto's. Dat is het, dat is Mooie auto's. <lacht> maar goed, in ieder geval dus, uh, we oeh. hebben dit uh, geprobeerd. Ja, wel, voor ons was het eigenlijk net niet, dus we moeten op zoek naar een uh, ander bad. Nou, we, we komen er nog wel een paar tegen. We willen eigenlijk naar, uh, naar Os, was uh, druk bezet. Uh, we willen naar uh, Den Bosch, uh, Sportjongen was ook bezet. Nogmaals, op zich had we het goed aan de zin gehad voor uh, de korte tijd die er uh, die zijn, zijn geweest. Maar voor, voor een hele dag zou ik het niet aanraden om uh, met de leeftijd van uh, ja, tussen de 12... 12 en 16 en hoger. is gewoon, nee, is gewoon niet te doen is gewoon niet Het is te saai. Jammer, goed. Geeft niet. Ze dus hebben plezier gehad. Nee, precies. Dat zeg ik nogmaals, voor de korte tijd hebben ze plezier gehad. Dus als je er kort naartoe gaat, is het goed te doen. Maar je moet hier niet voor een hele dag proberen te plannen Als het maar mooi weer is, dan is het wel te doen. Ja, maar met hun is het dan wat saai. Dan vinden ze het helemaal niet meer leuk. Omdat ze met twee glijbanen. En deze dan, maar voor de rest heb je weinig andere zaken. Dus Maar goed, dat geeft niet. We hebben het uitgeprobeerd. En zo ik hier Sorry. in midden. Welke dingen midden? Dat oh die aparte badjes. Voor die lint? Ja nee. Die aparte badjes. Nee. Ja, binnen is ja, dat ene dat je net in diepe slaat Oh, schuil, uh... oh dat is schuine Oh, dat is afstapt ja, ze hebben in het, uh, in het bad natuurlijk uh, diverse niveaus van, uh, van 50 centimeter naar uh, 1 meter of zo, 1,20 21, en dan naar 1,80 of zo en Dat loopt dan af, maar dat loopt best wel in één keer schuin af de verhoging gaat in één keer vrij, uh, vrij stijl, zeg maar. Vrij stijl naar beneden, dus dat is wel een uh, vervelende, maar goed. Uh... De afmeting hebben ze niet slim gedaan, dat zo, uh, nee. Nee. nee. Je hebt 5 uh... centimeter, dat het nog 1 meter is en dan uh, ga je in één keer naar 1,80? Ja. Uh, ik had ook nog even gesproken met iemand van een uh, van bad daar over de oude tongelreep Die uh, ligt al in, in het wijkgebied uh, uh, de Tongelen. Ja, dat gaat helemaal verdwijnen. Over een paar jaar... Het wordt wel herbouwd, maar niet in een recreatiedoel zoals het eigenlijk nu was met glijbanen en helemaal mooi aangekleed. Het wordt een beetje een soort ja, gemeentebad, het wordt wel modern, met alle moderne stukken erin, maar het wordt eigenlijk gewoon een soort uh, standaard recreatiebad. wordt het um, ja. Daar kiest de gemeente voor, want uh, kosten, kosten, kosten, daar gaat het eigenlijk om. De gemeente moet het onderhouden. En kosten van een, uh, van een modern uh, uh, golfslagbad met alle whirlpools en alle zaken uh, erin. Ja, weet je, uh, gaat de gemeente geld kosten. Dus, uh, gaan ze bezuinigen en dan wordt het een normaal uh, bad. Oké, okay, daar kun je voor kiezen. Dus, uh, nou, uh, vanavond blijft uh, Evi uh, bij ons slapen. Ze wordt het weer gezellig, denk ik. Uh, oh ja, even, we moeten nog steeds een keer gaan, uh, gaan plannen voor die, uh, die challenge die we dan moeten doen. Hè. Ja. Kijk. Dus uh, ja, vanavond gaat dat niet helaas. We moeten vanavond naar uh, de training. Dan zouden we die eventueel uh, vanavond uh, kunnen doen. Maar uh, die gaan we nog wel even uh, plannen. Of niet wel wennen. Die challenge. En die uh, proefchallenge die we nog hebben staan. Die moeten we ook nog een keer uitvoeren. Dus uh... ja. Zo, dames en heren. Fijn dat jullie nog hebben gekeken naar een wat verouderd filmpje. Helaas. Het is gewoon druk, druk, druk, druk. Uh, ik heb in ieder geval het filmpje van uh, het zwemmen gemonteerd. En daar hoop ik dat die uh, alsnog goed aankomt. Ondanks dat het dan uh, zeg maar een wat verouderd filmpje is. Um, ja, ik probeer natuurlijk altijd zoveel mogelijk en uh, uh, zo snel mogelijk iets op, uh, op de dingen te krijgen, op YouTube uh, te krijgen. Om uh, jullie in ieder geval te voorzien van de leuke valimperiode die we gedaan hebben. Maar helaas, harde werken. moet moet natuurlijk ook iedere dag uh, werken. Ik heb nog uh, veel met uh, sporten te doen. Dus, ja, in de vakantieperiode is er natuurlijk weggevallen. Of in de coronaperiode hadden we natuurlijk minder sport, mochten we niet gaan sporten. Dan moest je zelf gaan en je mocht ook niet gaan, gaan stappen of iets dergelijks. Ja, dan heb je allemaal van dat soort dingen, die dan ja, heb je extra vrije tijd. Ja, nu mag alles weer, dus nu gaan de normale zaken weer lopen. En dan blijft zo'n filmpje als deze liggen. Ik heb er nog een aantal, ik heb er nog volgens mij nog twee of drie filmpjes liggen die ik nog moet gaan monteren. Top dat er nog wat in het vooruitzicht zit. Helaas ja, zijn een beetje zeg maar, gedateerd, maar goed. Ik wil dat jullie niet onthouden dat wij nog wat filmpjes hebben opgenomen. Dit was bij het ingenieur Ottebad in Eindhoven, zoals jullie hebben kunnen zien. Nou goed, ik had er ook een beetje een eindoordeeltje van, van gemaakt omdat het voor de kinderen zoals Evie en Fabienne niet helemaal geschikt is. Of je moet er echt met van alles en nog wat zeg maar, met, met, met buiten gaan zitten, met eten en drinken erbij en dat je er echt zo op die manier een dag van maakt, dan heb je nog enigszins. Ja, wat je ermee mee kan doen, maar ja, ik, vond het, ja, ik vond het eigenlijk te weinig, te weinig bieden voor de leeftijd van Fabienne en, uh, en Evie. Dus dat was eigenlijk ik, wel jammer. Het was fijn dat je maar ongeveer anderhalf uur, twee uur uh, daar mocht zijn. Dus dat was ook eigenlijk meer dan genoeg. Maar uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel jammer. Kijk als we naar bijvoorbeeld uh, het Sportion uh, waren geweest of naar het golfslagbad in, uh, in Os of iets dergelijks. Ja, daar, daar, kun je, daar kun je voor die kinderen iets... Ja, daar kan iets meer. Uh, met glijbanen, met uh, golfslagpad, noem maar op, dat soort uh, zaken. Uh, dat wilden wij we wel doen en die waren alleen maar volgeboekt.